In deze video behandelen we vraag 8 uit het examen van 2021, het eerste tijdvak. Deze opdracht valt binnen het domein meten en meetkunde. We zien een schematische tekening van een droogrek. Gegeven in de opdracht is dat de lengte AD en AE gelijk zijn, met allebei een lengte van 110 cm. De hoogte van punt E is gelijk aan de lengte van lijn FS, gevraagd wordt om de hoogte van punt E uit te rekenen. Om deze vraag uit te kunnen rekenen, is het goed om te weten dat we de informatie van eerdere vragen uit het examen nodig hebben. Zo weten we al uit vraag 5 van dit examen dat de lengte van AS gelijk is aan 84. Als we AS al weten, hoeven we alleen nog AF uit te rekenen. Dat zouden we kunnen doen als we de lengte van EF zouden weten dan zouden we namelijk de stelling van Pythagoras kunnen doen. Of als we een van de hoeken in driehoek AFE zouden weten, dan zouden we sinus, cosinus of tangens kunnen gebruiken. Gelukkig weten we uit vraag 7 van dit examen al dat hoek A1 gelijk is aan 124 graden. Als we de helft nemen van hoek A1, dan weten we het aantal graden van hoek FAE, namelijk 62 graden. Nu weten we al een hoek, de schuine zijde en willen de aanliggende zijde uitrekenen. Het ezelsbruggetje Sol-Kal-Toa kan je helpen om nu te weten dat we cosinus kunnen gebruiken om de zijde AF uit te rekenen. Opschrijven cosinushoek A is gelijk aan de zijde AF gedeeld door AE. Invullen geeft cosinus 62 graden is gelijk aan AF gedeeld door 110. Dus AF is gelijk aan 110 keer de cosinus van 62 graden. Dit geef je als antwoord 51 en 16e centimeter. Uit vraag 5 wisten we al hoe lang AS was en nu weten we ook AF. De totale lengte van FS is dus 136 en 16e centimeter. Je mag dit ook afronden naar 136 centimeter. Deze vraag is in totaal 5 punten waard, dus een fijne vraag om goed te maken. Je krijgt een punt voor het opschrijven dat je hoek A1 door de helft doet. Dan twee punten voor het opschrijven van de berekening met cosinus. Eén punt voor het geven van de lengte van AF. En tenslotte nog een punt voor het uitrekenen van de totale lengte van FS. Op het YouTube kanaal van Wiswereld vind je niet alleen het complete uitgewerkte examen van 2021, maar ook veel algemene wiskunde uitleg. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Thank <laughs> you.